Welkom in de Infrabel Academy, het Learning and Development Center van Infrabel. Jouw veiligheid is onze prioriteit, daarom willen we graag enkele afspraken met je maken. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, eventueel aangevuld met specifieke werkkledij, naar gelang de plaats waar je moet zijn en de handelingen die je moet uitvoeren. Berg ze na gebruik op in je lokker. In de zone voorbij de oranje lijn, met onder andere de praktijkhal, de buitensporen, de laszone en de bovenleidingen op manshoogte, moet je altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Daarbuiten, bijvoorbeeld in de Refter of theorielokalen gaat je werkkledij uit. Zo houden we alles netjes. Ook bezoekers moeten een geel hesje en veiligheidsschoenen dragen in de zone voorbij de oranje lijn. Sommige plaatsen zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen. Is het je nog niet gelukt om te stoppen met roken? Dan hebben we slecht nieuws voor jou, want roken op de zitten is verboden, behalve op één afgebakende rookplaats. Maar de moed om te stoppen niet opgeven, hè? Over rook gesproken. Merk je een brand- of stevige rookwolk op? Twijfel dan niet en druk onmiddellijk op de rode alarmknop. Zo verwittig je de hulpdiensten en activeer je het brandalarm. Iedereen moet nu het gebouw op een rustige manier verlaten. De evacuatieroutes kan je herkennen aan de groene pictogrammen. Vergeet niet alle deuren te sluiten. Volg de instructies van de academy-medewerkers die je zullen begeleiden naar de verzamelplaats. Gebruik de gewone trappen of de noodtrappen tijdens de evacuatie. Nooit de lift. Die blokkeert automatisch op het gelijkvloers. Help collega's die minder mobiel zijn. Voor hen is er indien nodig een speciale evacuatiestoel beschikbaar. De eerste interventieploegen controleren of er niemand is achtergebleven in het gebouw. Op de verzamelplaats wacht je op verdere instructies van de brandpreventieleider en eventueel van de hulpdiensten voor je het gebouw opnieuw binnengaat. Een ongeval is snel gebeurd. Heb je een kleine verwonding? Ga dan naar het onthaal. Een onthaalmedewerker zal je verzorgen of een hulpverlener laten komen om jou te helpen. Bij een ernstig ongeval ga je pas naar de plaats van het ongeval als je zelf geen enkel risico loopt. Contacteer ook onmiddellijk de hulpdiensten. Verwittig vervolgens het onthaal, zodat zij de eerste hulp kunnen toedienen en de hulpdiensten naar de plaats van het ongeval kunnen leiden. Bij een hartfalen kan een snelle tussenkomst met een automatische externe defibrillator, kortweg AED, een leven redden. Gebruik het toestel enkel als het slachtoffer bewusteloos is en niet meer ademt. Zodra de AED geactiveerd is, zegt de adviesstem van het toestel wat je moet doen. De veiligheidsinstructies en contactinformatie van de hulpverleners vind je ook op de veiligheidsaffiches in de Business Corner. Bedankt voor je aandacht en we wensen je een veilige en leerrijke ervaring.